nieuw stukje gaat over extern geheugen. Extern betekent niet zozeer buiten uw computer, maar alles wat niet rechtstreeks op het moederbord ingeplucht is. Je gaat straks zien dat er een foutje gemaakt wordt door heel veel verkopers, in verband met uw gsm. Harde schijven zitten wel in uw computer, maar heten toch extern geheugen, want die zijn met kabeltjes verbonden aan het moederbord. Dus laat u niet vangen. Intern geheugen, dat is het werkgeugen, dat zit op het moederbord vast. Dat is zo 4 gigabyte, 6 gigabyte. Harde schijven, die gaan... Naar 500 gigabyte en 4 tot 4 terabyte. Dus dat zijn de grote stukken. Externe geheugen zitten niet vast op een moederbord. Er zijn verschillende soorten die in een computer zitten. Of je in een laptop hebt of in een de desktop. En eigenlijk ook gsm's. Je hebt aan de linkerkant de harde schijven staan. En aan de rechterkant heb je de nieuwe soort harde schijven staan. De huidige soorten, de SSD's. Of solid state disk. Aan de linkerkant zie je duidelijk waarom dat een harde schijf een harde schijf heet. Als je die zou openbreken. Hier links... Dat is hoe die eruit ziet als die dicht is. En dit is als die open gebroken zou zijn, maar dan is ze stuk natuurlijk. Hè. Dus die moet eigenlijk luchtdicht verpakt. Dus dit is een opengedane harde schijf. Maar dan ziet je heel duidelijk dat er een schijf in zit. Eigenlijk zitten daar meerdere schijven boven elkaar. Die draaien heel snel rond. Weet beetje gelijk een platenspeler van vroeger als je dat nog ooit gezien hebt. En zo leest hij de gegevens die daarop staan. Aan de rechterkant is de huidige techniek. Niks meer met ronddraaiende schijven. Maar eigenlijk zijn dat zo geheugenkaartjes die op een moederbordje geplakt zijn en die allemaal samen vormen één schijf en dat is dan de SSD of de solid state disk. Linkerkant heeft een aantal voordelen: is een heel groot en relatief goede koop, hij kan heel veel op. Aan de rechterkant kan minder op, maar geen bewegende onderdelen, dus beter schokbestendig, veel sneller, vier, vijf keer sneller dan de linkerkant om op te starten om programma's te openen. Maar nog een beetje duurder om, uh, om grote volumes te gaan bereiken. Maar dat is eigenlijk de toekomst, hè, die wat aan de rechterkant staat, deze. Stel dat je een harde schijf nodig hebt die je niet wilt inbouwen, maar die je er met een USB-kabeltje aan je computer wilt hangen, dat kennen we ondertussen. Heel veel mensen zetten daar hun foto's op als een backup. Uh, dat is een externe harde schijf en dat is heel eenvoudig. Heel vaak zit nu tegenwoordig zo'n SSD in die behuizing en heb je een SSD-externe schijf, maar we zeggen dan nog altijd een externe harde schijf. Let je het op? Als je voor jezelf alleen maar je foto's... Of mama en papa alleen maar die foto's op die externe harde schijf zetten... En die zo vallen of die stuk... En ze staan alleen daarop... Dan zit je nog niet helemaal veilig. Hè. Dus één schijf voor al je foto's en filmpjes op staan van thuis... Dat is eigenlijk niet zo super veilig. Dus zorg voor een externe backup, Misschien zelfs ergens op het internet. Wat zijn nog andere soorten? Jullie hebben er in je... Ik zoek even de invulbundel erbij. Er staan er nog een aantal die dat gaat staan. Hè. De bovenste, of boven links bij mij... En van boven ook in jullie cursus staat er natuurlijk een USB-stick. Dat kennen we nog. Hè. Veel leerkrachten lopen daar nog wel eens mee rond met een USB-stick. Met de Chromebooks wat minder natuurlijk, maar een USB-stick ken je. Let op, alles wat je daarop zet, als je dat niet beveiligt met encryptie, dan zou iedereen daaraan kunnen. Dus dat is een beetje een, ja, een, een gevaarlijk punt. We geraken ze heel vaak kwijt. Ze gaan heel vaak stuk. Want we steken ze in onze zak uh, ja, bij de sleutels en zo. Niet, niet interessant eigenlijk. USB-sticks worden minder en minder gebruikt uiteraard. Ook dit zien we veel minder. Hè. Tegenwoordig een cd zou je nog kennen. Hè, van muziek van vroeger in de auto bijvoorbeeld. Dus zo. Uh, aan de linkerkant staat cd. Compact disc. In het midden staat DVD, Digital versatile disc. Hè. Even groot van schijfje. Maar daar kon veel meer gegevens op. konden veel scherper allee, films in hogere kwaliteit opgezet worden dan op een cd'tje. Aan de rechterkant nog beter. Want nu heb je tegenwoordig 4k televisies. 8k televisies. Dus dan moet het haarscherpe beeldkwaliteit zijn. Dat past niet meer op een dvd. Dus hebben ze aan de rechterkant de Blu-ray-disc. Goed opletten hoe dat schrijft. B-L-U, koppelteken R-A, Grieks-I, in de toets is dat belangrijk natuurlijk. Dat is niet Blue-B-L-U-E, -E, zoals veel mensen dat kennen. Maar een Blu-ray-disc wordt wel Blu-ray genoemd, omdat ze met een blauwe laserstraal gebrand wordt. En vroeger hoorde je dat wel eens, ik ga een cd branden. Dat betekent dat echt met een laserstraal puntjes branden op het cd-oppervlak. Je ziet die niet, hè? Die zijn superklein. Uh, maar de twee linkse cd's en dvd's wordt met een rode laserstraal gebrand. En de rechtse, nog fijner, nog scherper, wordt met een blauwe laserstraal gebrand. En daarom gaat er veel meer kwaliteit op een blu-ray. Ik denk niet dat jullie hier al de grotes moeten meegeven. Nee, dus dat hoeft niet. Uh, rechts op mijn scherm nog een, nog een soort van extern geheugen. Het geheugenkaartje. Eigenlijk is dat een verzamelnaam voor flashgeheugen. We hebben dat zo genoemd omdat je heel vroeger nog, uh, die, die hebben we nu nog, hè, digitale fototoestellen. Daar zit een geheugenkaartje in. maar een fototoestel koppelen we een beetje aan een flits, aan een flash. En daarom noemen we al die soorten kaartjes flashgeheugen. Um, wat je nu meestal terugvindt zijn de SD-kaartjes. Uh, die kennen jullie ook wel allemaal. Um, steken tegenwoordig in GSMS. Dus een voorbeeldje van. Een SD-slot in een gsm waar ook nog twee SIM-kaarten in kunnen. Rechtsboven zie je nog andere formaten van zo'n SD of flashgeugen. Flashgeugen is wat dat jullie moesten doen. Bij deze, de cd, dvd en die blu-ray, moesten jullie als titeltje Optische Media meegeven. Optisch, oog, licht, laserstraal. Zo maak je die verbinding. En dan zijn we erdoor. Behalve dat er iets nieuws bijgekomen is. Hè. Jullie zetten heel vaak niet alleen bestandjes op een stick of nog op een cd, als je dat al zou doen. Heel vaak staan ze bij u in de cloud, de cloud, het internet, ergens bij Apple of ergens bij Google of ergens bij iemand anders. Uh, maar de cloud is eigenlijk ook extern geheugen, want je kunt er iets in opslaan, maar het zit buiten uw moederbord, het zit op het internet, in de wolk van het internet. Dus ik vind dat ook een soort van extern geheugen. Dat was het.